Een van de grote vernieuwingen in Photoshop CC 2019 is de Content Aware Fill functie die een stevige upgrade gekregen heeft. Nu, Content Aware Fill is niet nieuw. De meeste mensen kennen dit al uit bijvoorbeeld de Spot Healing Brush Tool. Je weet wel, die borstel waarmee je simpelweg over een onderwerp in je foto kan gaan schilderen. Je laat los en... Photoshop gaat dat voor u gaan invullen of wegwerken. Nu, als we hier kijken, zijn de resultaten niet altijd optimaal natuurlijk. We zien dat hij hier enkele foutjes heeft gemaakt. Dus gaan we een keer zien of dat die nieuwe functie daar soulas gaat bieden. Ik ga eventjes ongedaan maken. En ik ga starten door met mijn lasso-tool een ruwe selectie rond de boompjes hier in de foto te maken. Hop teken daar gewoon losjes rond en ik ga vervolgens naar het menu Edit of Bewerken. En daar zoek ik de optie Content Contentware Fill op. Nu, zodra dat je die aanklikt, kom je in een compleet nieuwe werkruimte terecht. En wat is er hier allemaal aan de hand? Aan de linkerkant hebben we een vereenvoudigd toolspaneel met amper vier toeltjes. Daarnaast hebben we ons document waarin we aan het werken zijn. We zien onze selectie en ook een soort van vreemd groen vlak. Daarnaast een preview van het eindresultaat. En aan de rechterkant zien we het content aware fill paneel. Nu, ik ga eventjes naar het content aware fill paneel al kijken. We kunnen onze sampling area aan en uitzetten. We kunnen de opaciteit daarvan aanpassen. Ik raad u aan, probeer die opties gewoon een keer uit. Kom een keer aan die sliders. Je kunt daar niets mis doen natuurlijk. Nu, wat is er met dat groen vlak hier in ons document in feite aan de hand? We zien dat het resultaat eigenlijk momenteel al redelijk goed is. Maar dat groen vlak dat duidt aan waar dat Photoshop van u mag kijken om delen uit te gaan halen en de inhoud van uw selectie mee te gaan vervangen. Dus als we met de borstel hier gewoon delen gaan wegschilderen... Dan gaan we tegen Photoshop gaan zeggen, kijk, in deze gebieden blijf daar gewoon af. En enkel in de groene gebieden, ik ga mijn borstel een beetje groter maken, enkel in de groene delen van de foto hier, daar mag Photoshop gaan sample en stukken uit gaan nemen om binnen mijn selectie te gaan vervangen. Met Alt kan ik dat omkeren en eigenlijk groen gebied gaan bijschilderen bijvoorbeeld. Hop. En zo geef ik Photoshop ietsje meer speelruimte om uit te gaan samplen en kan hij zijn werk nog beter gaan doen. Dus dat is al mooi meegenomen, zeer doeltreffend om ervoor te zorgen dat hij eigenlijk minder foutjes gaat maken. En nog extra mooi meegenomen vind ik dan persoonlijk, is dat we hier aan de rechterkant bij de output settings kunnen zeggen dat hij eigenlijk onze wijzigingen in een nieuwe laag moet gaan plaatsen. Dus effectief kunnen we contenten veel nu niet destructief gaan toepassen, wat dat voorheen niet echt mogelijk was. Dus ik ga hier zeggen, new layer, ik klik op oké, okay. en dan zien we dat we effectief een nieuwe laag krijgen in ons document, die we dan ook gemakkelijk aan en uit kunnen gaan zetten. Er is nog één extra optie dat ik eventjes wil uitlichten en die heeft te maken met symmetrische en moeilijkere of complexe tekeningen. De foto die je hier nu ziet is van een koepel in een of andere kathedraal, ik weet niet juist de welke. Maar zoals je kan zien, dat is zeer mooi, een zeer complex patroon, maar er hangt daar een deel van een luster in het beeld dat niet zo mooi is. Dus ik zou dat toch wel graag willen gaan wegwerken. Nu, je gaat al snel zien, dat was ook in het verleden zo, dat met dergelijke objecten in de foto, als ik die gewoon tracht weg te doen, hop, dat hij daar nogal snel fouten gaat gaan maken. Want dat is inderdaad wel complex, die herhaling. Laten we een keer zien hoe goed dat die nieuwe functie daar nu mee kan omspringen. Dus ik selecteer dit gedeelte, hop, door middel van de lasso-tool weer. Zo. En ik ga weer naar die functie Edit, Content-Aware-Fill. Nu, als ik hier in het resultaat ga kijken, aan de rechterkant, dan zien we dat dat patroon nog altijd duidelijk vervormd is. Dat is niet zo netjes gedaan. Maar we vinden hier aan de rechterkant in het Content-Aware-Fill-paneel een optie Mirror. En zodra ik die aanklik, dan zie je dat hij toch wel al een beter resultaat bereikt. Nu, die mirror functie zorgt ervoor dat Photoshop nog beter de omgeving gaat gaan analyseren. En eigenlijk het patroon detecteert dat daarin zit. En het probeert dat ook te gaan hercreëren voor u. We zien hier ook dat er nog een draad aanwezig is. Dus ik neem eventjes mijn lasso tool hier. En dan maak ik gewoon extra selectiegebied bij. Open. Netjes rond die draad van die luster. En dan ga je zien hier aan de rechterkant, ook die heeft hij netjes weggewerkt. Dus al een hele stap in de goede richting toegegeven. We zien hier voor de letters dat daar nog enige foutjes um, in optreden. Maar die moeten we dan nadien extra gaan aanpakken. Zeker een zeer mooie nieuwe toevoeging voor content fil. Probeer die zeker eens uit. Je gaat daar heel mooie resultaten mee halen.